Goedemiddag en welkom vanuit de loft op de Innovation Dog Rotterdam. Rotterdam Heijplaat. Is dit het online programma over de voordelen van inclusief ondernemen? De gevreesde economische recessie die wel eens zou kunnen komen na die coronacrisis, die lijkt voor ons nog uitgebleven te zijn. Uh, tegendeel, uh, het gaat goed met de economie en voor het eerst sinds ik geloof 50 jaar hebben we meer vacatures dan werkzoekenden. Maar, en er is een grote maar. Er is één groep die daar nog heel erg weinig van merkt. Dat zijn mensen met een arbeidsbeperking, een afstand tot die arbeidsmarkt. Veel mensen vinden dat er wat moet gebeuren om dat makkelijker te maken, maar hoe? Daarover praten we hier vandaag aan tafel en ook met u natuurlijk op afstand. Uh, als het goed is, uh, allemaal achter de knoppen geïnstalleerd. En dat betekent dat u ook mee kunt doen met het gesprek, weliswaar nog een beetje dus op afstand. Uh, maar dien een vraag of een opmerking in. Geef een ruk aan het stuur als je denkt dat het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Uh, en dan leggen we hem hier op tafel bij onze gasten neer. Uh, georganiseerd vandaag door uh, het regionaal werkbedrijf VNO-NCW, MKB, Rotterdam Rijnmond, SP Rotterdam uh, en Tempo Team en Randstad, zeg ik even voor de volledigheid, uh, dat zijn wij hier aan tafel. Ik ga zo meteen de gasten voorstellen, maar we zijn ook benieuwd wie u bent aan de andere kant van het scherm. Verschijnt een uh, polletje in beeld en dan kunt u het aangeven. Als u full screen aan het kijken bent, even terug naar het kleine venster en dan ziet u ook de mogelijkheid om een vraag in te dienen. We gaan kijken hoe je de doelgroep waar we het vandaag over hebben aan het werk krijgt. Wat de regelingen zijn, wat de best practices zijn, de voorbeelden waar we wat van kunnen leren. En tegen de klok van vier uur sluiten we af met een, ja, een samenvatting. Een, een, een, onze notulist van dienst uh, uh, luistert en schrijft nu al driftig mee. Um, snel dichter Dominique Engers is hier. Uh, en wij gaan het hebben over, uh, nou ja, uh, wat er uh, te doen is, Een participatiewet, uh, die, uh, die stamt uit 2015 inmiddels. Uh, iedereen die kan werken, uh, maar dat zonder ondersteuning niet uh, redt, die, die, die moet aan de slag kunnen. En uh, daar moet hard voor gewerkt worden, maar dat gaat het niet hard genoeg, denk ik. Toch Sander, dat kunnen we wel zeggen? Nou, dat kan altijd sneller, tuurlijk. We kunnen altijd meer doen en uh, we doen ontzettend ons best, hè? we trekken er met z'n allen enorm aan. En uh, het, gaat ook, uh, het, het, het gaat ook wel de goede kant op, ik heb het idee dat we uh, helaas die coronacrisis natuurlijk hebben gehad, daarvoor um Ging het eigenlijk als Rotterdam, ging het wel als beste stad, zo'n beetje. En toen kwam die coronacrisis, daar hebben we wel een tik van gehad. Maar nu, ja, de uh, is the limit, we kunnen echt wel uh, recht zo die gaat. Ja, jij hebt uh, de 100 van Sander opgericht tijdens die coronacrisis. Ja. omdat je dacht, daar moet even een, ta een, een tandje bij. Samen ja. met WSP Rotterdam. Ja, ja. en. Uh, wat was je doel? Nou, vooral om de werkgevers aan te spreken, ook wel op een bepaalde verantwoordelijkheid. van hé, hey, kijk eens even wat verder. En, uh, Mensen zijn altijd op zoek naar het schaap met de vijf poten over het algemeen, maar er zijn ook heel veel mensen, misschien is het wel het schaap met de drie poten, maar als je ze de juiste begeleiding geeft, de juiste aandacht, het juiste zelfvertrouwen, zelfrespect, dan kunnen ze uitgroeien tot je beste medewerker. En dan krijg je er wel heel veel medewerker voor terug en ook voor jezelf een waanzinnig goed gevoel als je iemand met een afstand op de arbeidsmarkt hebt geholpen in een baan ja Dan zie je relaties ontstaan, die zijn fantastisch. Ik heb mensen gesproken. Neem dan bijvoorbeeld een Jumbo uit Rotterdam, van de Schiedamseweg. Dirk van der Broek, wel grappig. Dirk van de Jumbo noem ik hem altijd. En die, heeft, uh, die, heeft, die, die is een keer in elkaar geslagen door een winkeldief. Die, die moest hij uh, aangeven bij de politie. En toen zaten ze met z'n tweeën in, dat, in, dat, in, een, in een zaaltje, hè, in, een, uh, in een kamertje, te wachten op de politie en toen raakte hij die met diegene in gesprek. En die zei van ja, ik vind het heel vervelend dat ik dit gedaan heb, maar ja, ik, ik, ik moet wel stelen omdat ik niet aan mijn eten kan komen. Toen heeft hij zich een hele andere mis. Hij heeft de politie afgebeld en nu geeft hij juist de kans aan winkeldieven om bij hem in het bedrijf te komen werken. Ja, dat is een hele andere kant van, van denken. Ja. Hè? Dat is uh... dus volgens mij ook iemand, hè, die filiaalmanager, die niet aan sollicitatiegesprekken moet. Dat is hem. Doen, ja. gaan gewoon, kom ja. maar binnen en kijk je ja. het werkt. Maar dat merk je ja. steeds meer, dat gebeurt steeds meer. Dat werkgevers zeggen van, joh, het maakt mij niet uit wie of wat ik... Uh, uh, ...naar me toe krijg. Als ze willen werken, dan heb ik werk voor ze. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, uh, ik zeg het gaat niet hard genoeg, uh, Giorgio Muller. Je werkt voor de Kamer van Koophandel. Um, onder andere aan inclusiviteit. Gaat het niet hard genoeg in de regio Rotterdam? Nou, die, die, die inzicht heb ik niet volledig natuurlijk. Hè. Uh, ik kan slechts praten over onze eigen organisatie. En uh, als lid van uh, team KVK inclusief uh, doen we ons best om uh, onze organisatie diver diverser en uh, inclusiever te maken. Ja, en gaat het bij jullie hard genoeg? Ja, zoals Sander zegt, het kan altijd harder, ja. uh, maar je moet ook niet te hard willen gaan omdat je gewoon de wijze van werken, de wijze van selecteren, goed moet borgen in je organisatie. Dus wij, uh, wij hanteren de gepaste snelheid om vooral goed te doen. Ja. Of hoeveel mensen hebben het eigenlijk, in, uh, ik geloof 70.000 bijstandsgerechtigden in Rotterdam, erbij, hè? Um, hoeveel mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking? In aantallen. In de aantallen, ja. in de aantallen zou ik, durf ik dat eigenlijk niet te zeggen. Wacht nog even op de, nu de nu wethouder Richard een, uh... Moetie, die moet het ongetwijfeld <laughs> ja, ons kunnen klopt. vertellen. Ja, je hebt natuurlijk het Rijnmondgebied en je hebt ja. natuurlijk Rotterdam. Dat ja. zijn twee verschillen. Dus ja, je hebt ja, Groot ja. Rijnmond. Ja. En uh, ja, in Rotterdam heb je toch al uh, over iets meer dan 30.000 mensen die, uh, die we moeten ja, gaan vanuit, helpen. Ja, vanuit een niveau bijstand in, uh, in Rotterdam ja. sowieso. En onderdeel daarvan is uh, de groep waar we het hier over hebben. Ja. Mensen met een beperking. Ja. Ja. Um, Sanne noemde dat het schaap met de drie poten. Wat voor mensen hebben we het over? Het is een hele diverse... Uh, ja. Heterogene groepen? Ja. Uh, ja, dat is inderdaad een hele diverse groep. Dat kan zijn van mensen met een uh, fysieke beperking, uh, dus visueel beperkt, mensen vanuit de rolstoel, maar ook een mentale beperking. Uh, uh, denk aan mensen met bijvoorbeeld een uh, niet aangeboren hersenletsel of uh, uh, iemand vanuit het autistisch spectrum. Dus dat, dat is heel divers, zeg maar, van hbo tot lbo uh, niveau. Dus dat is natuurlijk een hele diverse groep met hele diverse ta talenten. Ja, ja, ja. ja, jij zit hier als operationeel directeur van de Randstadgroep. Ja. Randstadgroep, ja. Dat betekent dat je Randstad en Tempo team, hè? moet ik even ja, voor de volledigheid erbij ja. zetten, vertegenwoordigt. Ja. Ja. Uh, wat hebben jullie met dit vraagstuk, want je kan zeggen dat is een maatschappelijk vraagstuk, wat ja. doe jij uh, namens uh, deze bedrijven ja. hier? Ja, nou, we hebben uh, vanuit de Tempo team participatie en Randstad participatie zijn we begonnen met inderdaad Start toen de tijd van wetgeving, dat we merkten dat werkgevers heel veel moeite hadden met, ja, hoe maak ik nou die stap naar die meer inclusieve werkgever en kans bieden voor mensen met uh, inderdaad een beperking? Uh, Begeleiden en bemiddelen wij mensen naar, uh, naar werk uh, vanuit uh, de doelgroep en helpen we ook uh, ondernemers met name om te kijken, van, joh, hoe kunnen we je faciliteren, ondersteunen en hoe kunnen we die werving selectie dus ook goed organiseren? En eigenlijk wat George ook zegt, van, joh, weet je, hoe kan je vanuit Elke stap zeg maar, vanuit die geleidelijkheid zorgen dat je echt die totaal inclusieve onderneming bent. Waar ook kans is voor uh, mensen die. Nou, Sander zegt zo mooi. Ben, uh, die nu nog wellicht niet 100% inzetbaar zijn. Maar hoe kunnen we ze een stap verder helpen? Ja. En als Randstad-Zijnde weet je, geloof ik heel erg in dat. En iedereen ertoe doet en een bijdrage kan leveren. Ook aan de arbeidsmarkt. Maar dat doet natuurlijk heel veel met zingeving van mensen. Ja. Dus uh, ja, werk doet ertoe. En we willen heel graag dat ontsluiten voor echt iedereen op de arbeidsmarkt. Ja, hoe we dat beter kunnen doen, daar hebben we het uh, vanmiddag uh, hier aan tafel over. Onder andere ook met de wethouder werk en inkomen Richard Moti, goed dat u er bent. Uh, u komt op het juiste moment binnenvallen, want we hadden het net over de cijfers. Mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt, specifiek een, een, een, een arbeidsbeperking. Hoeveel mensen gaat het om in, in de regio Rotterdam? Hebt u die cijfers paraat? Uh, niet op de precieze aantallen, maar het gaat echt om duizenden uh, mensen in onze regio... die aangewezen zijn op een baan uh, met uh, een garantiebaan, opnieuw beschut werk zoals, uh, zoals het heet. Als we kijken naar de wet banenafspraak, landelijk is afgesloten. Uh, dan moesten we uh, landelijk 125.000 banen uh, realiseren voor mensen met een beperking. En die cijfers zijn terugvertaald naar regio's. en In Rotterdam kom je dan echt uit op uh, getallen boven de 10.000 uh, ja. die we moeten doen. En ja, We lopen helaas achter. Precies, dus, ik uh, begon een beetje met het gaat niet hard genoeg. Er moet een ja. tandje bij, uh, dat is een opvatting die u deelt. Ja, zeker. Er moet een tandje bij. Um, uh, we zien overigens dat in heel het land uh, we helaas achterlopen. Uh, tegelijkertijd zie ik ook in onze regio een paar hele mooie voorbeelden. En uh, voorbeelden die wat mij betreft uh, ja, kunnen dienen als, als goed voorbeeld voor andere bedrijven om echt deze rotrammers in onze regio, deze mensen in onze regio uh, een kans te geven. Ja, we gaan het over hebben wat die mooie voorbeelden zijn, onder andere we gaan het over hebben waar misschien nog wel een beetje beweging mogelijk is. Wie, wie, wie, wie er wat meer in actie moet komen, wat er nodig is voor die bedrijven die misschien nog zo graag willen. Maar eerst nog even voorstellen hier Pieter Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam Rijnmond. Wat hebt u met, met dit vraagstuk vanuit al die MKB'ers in de regio? Nou ja, we hebben als ondernemers uiteindelijk goede mensen nodig om te kunnen groeien. We hebben niet genoeg mensen, dus je zult op een gegeven moment alle mensen moeten aanspreken. Uh, dus ook deze groep moeten we vooral ook aanspreken. Mm -hmm. uh, ze zijn beschikbaar. Uh, ze hebben misschien wat extra hulp nodig. Uh, en dat moeten we vooral met z'n allen doen. Hoor ik hier nou even een beetje plagen. Het is niet per se een intrinsieke motivatie, maar er de, de, de, de, de, de, de zijn zo weinig mensen dat we nu ook wel genoodzaakt zijn om Nee, de, om... nee het is, het is, je moet het ook niet altijd mooier maken dan het is. Hè? In principe op een gegeven moment zijn we allemaal geneigd om. Uh, uh, als het makkelijke eerste doen. Mm -hmm. En uh, we moeten ons met z'n allen bewust zijn op een gegeven moment dat juist deze mensen... Uh, inclusiviteit is, is niet een woord dat uh, wat op zich zonder geen betekenis heeft, maar we moeten het echt inclusief met z'n allen doen. Uh, en je ziet op een gegeven moment dat iedere ondernemer er best toe bereid is, alleen de weg ernaartoe op een gegeven moment is nog niet altijd helemaal duidelijk. Dus uh, communicatie en begeleiding juist op een gegeven moment, naar die inclusiviteit, heeft uh, vooral het midden- en kleinbedrijf heel erg hard nodig. Ja. Sander, jij bent met die, die, die, die honderd van Sander. Je uh, dacht, ik, ik, ik duik die stad, ik duik die regio en ik ga, ik ga ze op zoek. Uh, wat, wat, wat, verwacht, wat, wat, wat waren je verwachtingen toen je begon? Nou, dat je worden makkie binnen een half jaar, hè? binnen een half jaar 100 mensen aan het werk krijgen bij Nee, de... 100 bedrijven vinden. Excuse. Die ja. die willen helpen, die, die mee willen denken en die bereid zijn om ook het vertrouwen te geven aan mensen die dat duwtje in de rug wel kunnen gebruiken. Ja. En dat ging eigenlijk uh, supersnel. Wat Heel is supersnel? Nou ja, we begonnen al met iets van 12 bedrijven voordat we voordat we überhaupt dat waren we alleen maar in de media geweest mee van we gaan dit doen. En daarna staken bedrijven elkaar ook aan. Dat is leuk, hè? Dat bedrijven elkaar gaan aansteken. te zeggen van, joh, uh, doe mee aan, aan de 100 van Sander, dat, is jou, dat is ook wat voor jou, en Dat ja, is ook wat voor jou. En zelfs ja. Dirk van de Jumbo, die zegt van, ik ga alle Jumbo's erbij betrekken, want we vinden het zo mooi. Ja, en dat is het wat denk je dat het je... is wat daar gebeurde? Nou, ik denk dat het uh, vooral te maken heeft met in, de, in eerste instantie een bedrijf dat denkt bij zichzelf van, nou, ik wil hier wel aan, ik wil wel eens eventjes mensen gaan helpen. Op mensen helpen dat duwtje in de rug te geven. Dus Eigenlijk help je mensen zichzelf te helpen. Hè? Mensen die gaan uiteindelijk zetten ze zelf de stap van: ik ga dit doen. De, de, de bedrijfsleider, bijvoorbeeld, van of het nou een spar is of van een, of een kroon is, die zegt dan: van Kom op, we, gaan, we, we, we, geven, we slaan een arm om je schouders heen en we, en we gaan eens dus even kijken hoe we jou het beste kunnen inzetten. Dat begint al met zelfrespect. En met zelfvertrouwen. En ik heb het meegemaakt dat mensen in hele korte tijd uitgroeiden van echt wel behoorlijk autistische mensen bijvoorbeeld, die, die uitgroeiden tot, tot, tot, tot een hele divisie in de supermarkt gaan begeleiden of die een, een divisie binnen binnen binnen elektrotechniek gaan, gaan doen. En dat is echt een kwestie van aan twee kanten. De, degene moet zelf natuurlijk heel graag willen, daar begint natuurlijk ook mee, dus willen en kunnen werken. En aan de andere kant de werkgever die bereid is om te zeggen van hé, hey, ik ga met jou een beetje extra rekening houden en dan krijg je. Een, een tien keer grotere werker krijg je je beste medewerker krijg je daarvoor terug dat de wens, je die ja. het vertrouwen geeft er gebeurt dan wat in het hoofdje mm -hmm. en voor jezelf is het ook aanstekelijk want ik heb het dus meegemaakt hè, dat mensen zeggen van joh ik heb er nu vijf gehad ik ga er weer vijf doen want ik vind het zo leuk om dit te doen want ik zie gewoon hoe die mensen groeien en zij hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld dus ja. het is ook existentialisme Je ja. helpt elkaar de landen is dat is dit herken je dit dat enthousiasme bij bedrijven ja, of het doet, is dit het, een bepaald, ja. uh, bepaalde woek nee, die Sandra nu schetst? Nee, het, uh, en niet alleen bij, uh, zeg maar, directeur-eigenaar, daar hadden we het dan uh, voorbeeld over, maar je ziet dat ook bij de medewerkers gewoon op de werkvloer. Dus het heeft ook heel veel impact gewoon voor overal, zeg maar, uh, de hele groep met uh, medewerkers binnen een organisatie. In de zin, het is inspirerend waarin ze. Uh, Weet je, iemand die een beperking heeft, die heel veel moeite heeft bijvoorbeeld op het werk te komen. Maar uh, we horen ook terug, ja weet je, die verkoudheid, ja, dat is misschien een fout voorbeeld in coronatijd. want Dan kan je niet meer naar je werk. Maar uh, voorheen, uh, waarin we zeiden, joh, ja, ja ik voel me niet zo lekker. Ja ik ga wel werken, want ik heb een collega naast mij zitten. Die heeft echt veel meer uitdaging dan ik. Dus je ziet dat soort vanuit werkmotivatie die collega ook verder willen stimuleren en helpen. Ja dat doet dus ook echt iets met de medewerker zelf. Ja. Dus dat is echt heel gaaf om te zien. Ja. Ja. We gaan uh, kijken naar uh, iemand die aan het werk ging met een beperking. Uh, en ondertussen wil ik u thuis vragen om vragen en opmerkingen te blijven insturen. Maar ons ook even mee te geven waar je zelf tegenaan loopt vanuit uh, je organisatie. Als je misschien inderdaad wel het enthousiasme hebt dat we hier aan tafel horen. Maar nog niet zo ver bent gekomen om iemand met een beperking bij die organisatie op te nemen. Waar loop je tegenaan? Laat het ons weten. En dan kijken wij naar het verhaal van Annette die aan de slag ging bij ik Geloof het Kamer van Koophandel. Ja. Kijk mee. Ik ben hier uh, medewerker uh, back-office bij de Kamer van Koophandel. Ik ben hier gekomen via diversiteit en inclusie. En omdat ik het aan denk, heb ik een mooie kans gekregen om hier te werken. En ik doe de jaarrekeningen van alle bedrijven in Nederland. Beoordelen, deponeren, uh, kijken wat allemaal goed is. initiatieven, systeem meer schrijven, brieven krijgen. Ja, het is leuk werk. Ik ben vorig jaar begonnen in november, midden in de coronatijd. Het was een hele uitdaging, omdat we hier moesten werken met mondkapjes tevoren. Aangezien ik te horen ben, moet ik horen en zien, en ja, het mondkapje belemmert me. Maar ik heb mijn collega's aangegeven, van, nou, weet je als ik het mondkapje omlaag doen. Um, ik heb daar heel goede ervaring mee. Niemand deed moeilijk over en dat vind ik ook heel fijn. Iedereen was daar behulpzaam om uh, mij bij te betrekken. Ik moet werk gebeuren, met samenwerken, vragen stellen enzo. Ik uh, heb geen um, fysieke aanpassingen, zoals computer, werktaken, dat heb ik niet nodig. Ik heb alleen een aanpassing nodig voor, um, voor online trainingen en belangrijke vergaderingen via Teams. Daar heb ik moeite mee met staan. Daarvoor heb ik een tolk aangevraagd. Die uh, typt voor mij de tekst uit wat gesproken wordt zodat ik op mijn telefoon kan volgen en op mijn laptop kan ik die mensen zien aan de les volgen. De begeleiding die ik hier heb ervaren, ik heb in het begin een buddy gekregen. Zij heeft me ingewerkt in de computersystemen, vooral met twee computerkernen. En verder heb ik ook begeleiding gekregen van jean Hij is mijn jobcoach. Hij kijkt ook met mij wat ik nodig heb op het werk: hoe gaat het, wat wil ik leren. Um, dat was heel fijn. Ik werk nu bijna een jaar bij de Kamer van Koophandel, dankzij collega's wat heel belangrijk is, manager, jobcoach, mijn buddy. En ik heb nog steeds heel veel plezier om te gaan werken hier. En dat is ook heel belangrijk. Plezier! We, we hoorden het hier zeggen, het plezier uh, is heel belangrijk voor maar kun je, Misschien is het goed om even het verhaal van daarnet uh, een beetje te, te, te begrijpen hoe dat gegaan is. Om een, om een voorbeeld te geven, maar misschien ook om te kijken waar, waar jullie tegenaan liepen. Uh, kun je daar iets over vertellen? Hoe ging, dat, uh, hoe ging dat proces bij jullie? Ja, um, Het begint natuurlijk altijd intern. Hè. Ik heb al gehoord zeggen dat de managers, de medewerkers... Intrinsieke motivatie hebben om uh, hun bijdrage te leveren om een uh, collega die uh, te maken heeft met minder arbeidsvermogen, om die te ondersteunen. Dus dat was het allerbelangrijkste wat we aan het begin gedaan hebben. Vervolgens hebben we met uh, de uh, vacaturehouders gesproken van, joh wat facturen heb je? Waar moet ik precies aan voldoen? Um, en waar, waar liggen de ruimtes voor jou om, uh, om, om dingen weg te laten of juist... Maar vacature houden, bedoel je het onderdeel in een organisatie waar zij terecht zou kunnen komen? Kunnen komen. En, kunnen komen. En wat, wat, wat, wat, wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen? Ja, dat is echt heel belangrijk. Nou, dan... Wat uh, zeiden ze toen eigenlijk? Laat ze altijd even wennen. Mm -hmm. uh, want uh, ze hebben te maken met heel veel aannames. Ja en uh, Wat we overigens allemaal hebben, zeg maar. En wij hebben geprobeerd om ze uit te leggen dat, dat die aannames niet altijd de waarheid Maar wat, wat waren die aannames dan bijvoorbeeld? Ja, dat iemand iets niet zou kunnen. Mm -hmm. dus Zeiden ze iemand... dus ook bijvoorbeeld van, van, nou ja, dit, we, we, iemand in een, dat hoor je wel eens, hè, van, uh, nou ja, iemand in een rolstoel, dat zou nog wel werken, maar, maar, maar, maar dit zou het wel lastig vinden. Dat er een bepaalde hiërarchie misschien wel is in de beperking die je hebt in het, in het werk. Het is afhankelijk van welke taak je als organisatie moet uitvoeren. Mm -hmm. En daar laat je afhangen van welke profielen je wel kunt ondersteunen door het bieden van een baan en begeleiding. Mm -hmm. En welke profielen je absoluut niet in je organisatie kan plaatsen. En zo eerlijk ook moet je, moet je, moet je zijn. Uh, we hebben ook voorbeelden gehad waarin we iemand uh, mismatchen. We hebben het gehad over mismatchen. Uh, het is zo belangrijk om in de aanloop naar het bieden van een baan. Uh, aandacht te besteden aan het profielen en, en de werkzaamheden die je voor je, uh, voor je voor je kandidaat hebt. Dus wij doen aan uh, jobcarving en enkele keer als het echt aan nodig job is. Aan ja. je carving. Wat is dat? Ja, wij hebben het over gelijkwaardige behandeling gelijkwaardige kansen, zeg maar. Hè? Ja. Dus dan willen we eigenlijk. het liefst hebben we. we tornen niet aan de functie. we gaan geen nieuwe functie creëren, maar we gaan wel kijken welke taken onder die functies vallen. En op basis van de belastbaarheid van iemand of het aantal uren of de concentratievermogen van iemand, kunnen we bepaalde taken weglaten. He, dat is jobcarving. Mm -hmm. uh, bij jobcreatie is dat je dus bepaalde taken bij elkaar voegt en daar een, een nieuwe uh, functie voor maakt. Nou, dat hebben we maar slechts één keer gedaan. He, dat was bij de ondernemersplein. Daar hebben we onder, uh, medewerkers die adviezen geven, er worden afspraken gemaakt met ondernemers. En uh, er zijn vaak no shows. Ja, dus hebben we gedacht, weet je wat, misschien bij wijze van uitzondering gaan we een job creëren, een functie creëren, die dus de ondernemers bellen. Om te vragen, weet u dat, baan, dat u een afspraak met ons heeft, komt u. Zodat we dan, als ze niet komen, iemand anders te kunnen, kunnen inplannen. Dan hebben we ze dus een nieuwe functie voor ontworpen. Ja. Maar normaal gesproken doen we dat niet. We kijken gewoon, uh, iemand uh, moet het wel kunnen, het werk. He, want wij uh, uh, we hebben een aantal redenen waarom we uh, heel graag divers en inclusief willen zijn. Hè? Dat werd net gevraagd: waarom doe je dat eigenlijk? Nou ja, wij, wij onze ondernemers, die, die hebben verschillende perspectieven. Nou, dan is het heel fijn om ook binnen je organisatie die perspectieven te hebben, uh, zodat je uh, dienstverlening, je service en je producten veel beter op kunt afstemmen. Ja. En hoeveel mensen met een, met een arbeidsbeperking hebben jullie binnen, binnen de organisatie opgenomen? Nee, wij houden geen cijfers bij. Waarom wij, niet? Wij, wij willen gewoon zoveel mogelijk uh, kandidaten gewoon. Uh, een kans geven. Maar dat is het correcte antwoord? Je weet toch wel, je, bent er, je zit in midden, je weet toch wel hoe, hoe, hoeveel, hoeveel je hiermee bezig bent geweest. Nou, ongetwijfeld zullen ze bij, uh, bij een afdeling weten, maar ik zit op werkvloer. Dus ik, ik, ik, ik, ik, ik durf niet echt zelf uh, uh, bij wat, uh, wat er is. Ja, ja. Nou, waarom ik benieuwd naar ben, we zagen nu het succesverhaal van Annette, tenminste, het voorlopige succesverhaal, laten we er even van uitgaan. Uh, maar het gaat ook wel eens mis. Dus ik ben ook benieuwd naar waar, waar, kom, waar loop je dan tegenaan en wanneer kan het, kan het niet of kan het niet op de manier die jullie in gedachten hadden. Ja. Bij het voorbereiden van, uh, van, van onze organisatie op uh, het ontvangen van uh, mensen met een en arbeidsbeperking uh, doen we aan verwachtingsmanagement. Van Wat kan je verwachten wat, eh, als je iemand binnenhaalt? Maar dat doen we ook aan de kant van de kandidaat. He, want het is, het is natuurlijk verschrikkelijk dat je denkt een baan te hebben en achteraf moet uh, beseffen dat het toch niet de juiste is. Mm -hmm. uh, en daar, uh, toen wij starten, uh, dan ben je heel erg uh, gemotiveerd om het te doen en dan laat je wel steken vallen. En we hebben eens een keer voor, uh, bij, een, uh, bij een helpdesk, hebben we iemand uh, uh, uh, graag een kans willen geven die, uh, die slechthorend is. Nou, dat is dat, ja, we hebben dus niet bij stilgestaan hoe ingewikkeld is als je iemand aan de lijn hebt die een probleem heeft met zijn computer. Mm -hmm. uh, misschien het van jezelf, je ratelt door als je de helpdesk ja, ja. hebt. Nou, ja, ja, ja. nou, Zo'n iemand die moet natuurlijk alles in één keer opvangen. Ja. Ja. Dat is een mismatch. Ja, dat lijkt me evident. Precies. Ja, maar daar kwamen jullie wat later achter. Ja, ja want die doet, het, die doet het voor het eerste keer. Ja. Ja, en, en, en, en, en daarom hebben we altijd, als wij de, de, de vacature goed in beeld hebben, wat wel niet mogelijk is, hebben we een kennismakingsgesprek met de kandidaat. Dat doen we samen met een recruiter en met mij. Ik kijk, ik focus me op uh, wat er nodig is en of wij die kunnen leveren. Mm -hmm. En mijn collega van het recruitment kijkt of die persoon het werk aankan. Ja. En dan uh, komen ze bij ons uh, op gesprek voor... Uh, voor ja, Jolanda, ook wel een gedoe hè, als je het zo hoort. Nou, nee, ja, dat, dat is een specialiteit. Ja, weet je, dat, het is echt heel gaaf om te horen hoe bevlogen je hier uh, over spreekt en daar echt gewoon ruimte en tijd voor uh, maakt. Ja, uh, gedoe. Ja, het is echt wel kiezen dit te doen. Weet je, dus uh, het is wel een bewuste keuze. Ik bedoel, ga ik zorgen dat ik uh, plekken creëer, dat ik die ruimte bied. En, uh, en dan moet je het inderdaad, dat draagvlak uh, is cruciaal intern en ook de kandidaat, maar ook vanuit werkgevers. Maar hoe kan je die werkgever goed ondersteunen in dit goed te organiseren? Want uh, zeker bij de eerste keer, nou, je, je zegt ook van joh, uh, ja, dat is evident. Alleen op het moment dat je niet helder hebt, hoe ziet die werkplek eruit? Wat is echt het takenpakket van iemand? Ja, de, welke uh, persoon past daar goed bij? Dat is altijd al een vak, zeg maar de matchmaker. Mm -hmm. ja, dat is hier... Uh, uh, uh, een gradatie uh, pittig genoeg. Ja, en dan horen we voor een deel ja. natuurlijk het verhaal van hoe dat gaat binnen een organisatie ja. of bij een ja. werkgever. Ja. Maar het is ja. ook gewoon verdomd lastig om mensen te vinden, de goede mensen te vinden. Ja. Ja. Uh, wat, is, wat is jullie ervaring ja. uh, daarmee? Kijken we rond? Ja. Nou ja, wij zijn er mee ja. bezig. Het, uh, het aanbod van mensen met een verminderd arbeidsvermogen is, uh, uh, is niet vanzelfsprekend, hebben wij gemerkt. Ja. En uh, dus wat wij doen is... Wat bedoel je daarmee? We hebben toch net geconstateerd dat er duizenden mensen zijn in de regio Rotterdam die, die voor zo'n plek in aanmerking zouden komen. Ja, wij werken landelijk. Hè? Dus, dus, dus ja. Rotterdam nog is veel meer onderdeel daarvan. Nog, en nog, nog makkelijker, zou je, zou je makkelijker zou je zeggen, maar dat is niet het geval. Uh, wat de oorzaak daarvan is, ja, daar hebben we misschien een voorsprek even samen met Pieter over gehad waar ze aan liggen. Nou, daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Ja, daar waren zijn, de kijkers niet bij, dus nee. daar gaan, gaan we nu nog eens eventjes even flink tot op de bodem uitzoeken hoe dat zit. Ja. Ja. Ja, het probleem is waar, ja. we, waar we mee zitten, is toch de vindbaarheid van die mensen. Uh, ze zijn er op zich. Hè. En uh, ik denk uiteindelijk op een gegeven moment, wij werken hier in Rotterdam met uh, Hallo Werk. Uh, waarin we in principe op een gegeven moment werkzoekenden, ook vanuit het doelgroepenregister uh, uh, zoveel mogelijk proberen in te plaatsen. Uh, op basis van skills en vaardigheden. En proberen we ze ook eigenlijk allemaal door middel van een vraaggesprek. Goh, wat vind je nou leuk? Wat kan je nou eigenlijk? Wat wil je heel graag. Mm -hmm. Het grote probleem waar we net al over hadden in het kader van de privacywetgeving, dat je ze niet mag bestempelen als iemand vanuit een doelgroepenregister. Hè? Dus dat is al een probleem. Dus, om... Maar wacht even, hey, ik zie je knikken. Er is dus er is een duidelijke database, dat is een, kaart, een kaartenbak met mensen die werk zoeken. Daar zit niet, er staat niet op die kaart. nou dit is Geert Maarsje, die, die, die ouwe hoort een beetje te veel, hij is een beetje te lang, maar verder kan hij best doorwerken. Er staat, dat, dat soort dingen mag je daar dus niet uh, in meenemen. Uh, wij als gemeente weten dat wel, mm -hmm. dus wij mogen het wel voor onszelf ook opschrijven. Alleen uh, de database van het werk die wij hebben, die hebben we juist ontworpen, zodat werkgevers daar zelf ook in kunnen kijken. Mm -hmm. En die informatie mogen we niet aan werkgevers geven. En dat is toch ja, juist wat je dus wil weten, zou dus ik zeggen? Werkgevers die door die databank doen zien geen verschil tussen een reguliere werkzoekende mm -hmm. en een werkzoekende met een beperking. Ja. Terwijl er natuurlijk werkgevers zijn die juist op zoek zijn naar een uh, werkzoekende met een beperking, omdat ze in het kader van inclusief werkgeverschap juist zo iemand een nou, kans willen geven. Dat maakt ja. het lastig. Uh, en dat maakt het lastig in, uh, in dit overgereguleerde land waar hmm. privacy soms uh, zo uh, belangrijk wordt gevonden dat we eigenlijk uh, ja, mensen die een beperking hebben ook een kans ontnemen om. Uh, Werkgever te vinden. Ja. Ook een beetje gek, toch, Joran? Niet ja. te kijken. Sandra, dit is toch een Ja, bondelijke... wat, wat wij uh, zelf doen op het moment dat wij op zoek gaan uh, naar kandidaten, uh, dan hebben we diverse kanalen. En uh, dat zijn er soms twintig. Van belangenverenigingen, patiëntenverenigingen, tot aan uh, WSP, uh, inderdaad gemeenteloket. Uh, dus dat netwerk ontsluit. Ja, en dat doen wij dagdagelijks. Dus in die zin is dat voor ons niet vreemd. Maar als je natuurlijk als werkgever als eerste soort daar naar op zoek gaat. Ja, is het wel zoeken naar, uh, naar een route van, joh, hoe vind ik dan ja, die, die? Ja, dus, dan, als ik het goed ja. begrijp zijn er dus, uh, dat enthousiasme voelden we net al een beetje aan tafel. Ja, ja, ja. Heel veel werkgevers, uh, groot of klein, maakt niet uit, publiek uh, of uh, particulier, die aan de slag willen hiermee. Uh, maar het wordt ze niet echt makkelijk gemaakt. Nou, ik denk dat het wel steeds makkelijker wordt. Hè. We zijn er heel hard mee bezig hier in Rotterdam, dat in, in samenwerking tussen die triple relaxen, overheid, onderwijs en ondernemers, proberen we zo goed mogelijk inzicht te krijgen van hoe kunnen we nou het beste die mensen vinden hoe kunnen we ze ook koppelen. Dat gaf Jolanda ook aan, hè, op een gegeven moment, daar hebben we wel expertise bij nodig. Bij, zeg maar, in het verleden kon je op een gegeven moment makkelijker in zo'n zo kaartenbak mensen vinden. Nou, deze mensen moeten echt op een gegeven moment toch een beetje gebracht worden. Uh, en die koppeling, daar hadden wij het ook al over, hè, die communicatie... op een gegeven moment tussen al die partijen kan wel beter. Mm -hmm. Dus ik denk dat we met z'n allen nog meer aan die communicatie moeten werken... Want ja, die nou, met z'n allen, gedeelde verantwoordelijkheid is. Uh, ja, uh, samen, ja. vooral samen. Ja, ja, maar maar aan, wie, aan wie is dit een oproep? Nou, aan, aan, aan het WSP, aan, aan het UWV, aan, aan ons als partijen op een gegeven moment, die hier vooral elke dag mee bezig zijn. Mm -hmm. en we steken ook hand in eigen boezem. Mee, vooral ook op een gegeven moment, hoe kunnen we dit nou nog beter aan onze leden, aan onze achterbanen op een gegeven moment duidelijk maken? Ja, want die gaf net aan op een gegeven moment, het is niet alleen maar vanuit uh, zeg maar het goede gevoel van ik moet dit ook op een gegeven moment doen. Maar het is ook, we hebben ze gewoon keihard nodig die mensen. Ja. Dat, dat mag je ook eerlijk zeggen. Hè. We hebben ze gewoon keihard nodig. Uh, we, we gaan voor ook al aan van Goor, uh, de groep die we vanuit Polen, Roemenië, die wordt steeds kleiner. En we hebben hier in principe heel veel werkzoekenden weliswaar met een rugzakje, maar die kunnen we het best heel goed gebruiken in onze ondernemingen. En die ja. hebben we ook keihard nodig. Ja, ja, ja. En dan, ja. Mag ik misschien even iets zeggen over, over het vinden? Hè? Want uh, dat vroeg je aan mij, van, hoe doen jullie dat dan? Nou? Um, um, we kunnen natuurlijk uh, de overheden vragen om ons te helpen om het makkelijker te maken om ze te vinden. Maar mm -hmm. je kan ook zelf als organisatie ook het een en ander doen. Um, en dat is um, degene, de netwerkpartners waarmee je mee samenwerkt. Uh, die weten over het algemeen uh, wat, uh, wat, wat, er, wat er scheelt. Hè. En dan is het voldoende om, om alleen te zeggen, joh, we hebben hier iemand die behoort tot die bepaalde doelgroep. Uh, wij hanteren bij de Kamer van Koophandel niet alleen met doelregister. Uh, wij houden de doelgroep van de verdrag van VN Handicap uh, aan. Uh, dat betekent dat het een vredere, bredere doelgroep is. Hè. Dus uh, uh, uh, uh, Dat is beperking, uh, chronische aandoening, uh, cultuur en of taalachterstand. Uh, zeg maar. Dus dan heb je veel meer ruimte om te zoeken. Zeg maar. En, en als die persoon bij ons is, dan werken we met een begeleidingspaspoort, dan hebben we het niet hebben over die aandoeningen, dus bijvoorbeeld autisme wat dan ook, mm -hmm. we kijken wat het gevolg is van het hebben van zo'n aandoening. Dus bijvoorbeeld als je met hem communiceert, dat je een bepaalde manier communiceert. En hoe, dat is hoe, vind een... je, hoe vind je die mensen? Want in principe hebben we net nou, geconcludeerd dat je in principe de nier is dus bestempelen. Wat, nou ja, het is wat, wat, wat net werd gezegd Jolanda. Je werkt met heel veel uh, uh, netwerkpartners die het doel hebben om mensen uit doelgroepen gisteren aan het werk te helpen. Dus je gaat ze allemaal benaderen. Dus als werkgever heb je ook, denk ik, als je het als je graag wil, hè, heb je ook uh, de ruimte om het om, om op te zoeken en niet te wachten tot het wordt aangeleverd. Dus je, je moet beide elkaar opzoeken. En op die manier hebben wij tot nu toe onze kandidaten uh, kunnen vinden. George zegt hier eigenlijk gewoon werk aan de wenkel voor die, voor die werkgever. Die moeten het harder zijn best doen. Nee, maar ik denk dat we ze daar ook beter in moeten begeleiden. Laten we voorop stellen, de gemiddelde mkb'er heeft zeven man in dienst, is een meewerkend voorman. Uh, die is hartstikke blij dat hij het einde van de dag haalt. Mm -hmm. uh, die moet je uh, het een beetje makkelijker maken misschien. Nou ja, en, en hem veel meer begeleiding geven. En daar zijn mm -hmm. wij natuurlijk in Rotterdam keihard mee bezig. Om uiteindelijk te zorgen dat we die man ook op een gegeven, of vrouw of wie dan ook uiteindelijk zorgen op een gegeven moment van... Als je dit wil doen, dan nemen we je even aan de hand en dan gaan we je in. Misschien bij die eerste op een gegeven moment toch even van A tot Z even helpen. Ja. Dus ik denk dat we daar op een gegeven moment ook uh, dat vooral samen moeten doen. En niet het. alleen maar die verantwoording ja. bij die werkgever leggen en jij moet het zelf hebben uitzoeken. Laten we even kijken naar een vorm van begeleiding die hier in ieder geval bij komt kijken en dat is de jobcoach. We hebben een video, het geluid valt een beetje tegen dus bear with us, maar we vonden het toch belangrijk om dit verhaal ook met jullie te delen. Kijk mee. Ik ben Lara van de Stad, ik werk als adviseur-jobcoach en loopbaancoach bij de Rans in de regio Ernst. Wat ik doe als jobcoach uh, is het vinden en behouden van een werkplek voor een kandidaat. Uh, in de eerste instantie bij de werving ga ik echt zoeken naar een geschikte kandidaat die past bij de werkplek. Vervolgens ga je met die kandidaat mee naar zo'n Zorg Het is heel belangrijk dat de wederzijdse de verwachtingen en de afspraken heel erg duidelijk zijn. En ook vooral wat heeft iemand nodig op de werkplek, dat dat helder is. En vervolgens op je werkplek zelf, in de begeleiding, ga je werken aan doelen, zodat iemand zich kan blijven ontwikkelen, groeit in zelfvertrouwen, met een positieve werkfocus werkt. En uh, uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om een duurzame plaats, zodat iemand ook met veel plezier lang aan het werk blijft. Wat mijn meerwaarde als jobcoach is voor de doelgroep met banenafspraak, is dat je zowel de, de werkgever als wel de kandidaat gaat begeleiden op de werkplek. Uh, je kan tips en adviezen geven en vragen beantwoorden, maar het gaat er vooral om dat je de vertaalslag en de ondersteuning biedt in de begeleiding van de kandidaat, zodat iemand optimaal functioneert op zijn werkplek. Hoe topcoatsen er in dagelijks de praktijk uitziet, dat is eigenlijk wel wisselend, omdat het altijd maatwerk is en het afhankelijk is wat ook de beperking van de kandidaat is en wat iemand nodig heeft. Uh, je ziet wel een de praktijk in het begin het is wat intensiever om op je basis te leggen en uh, naarmate iemand zelf wetsal wordt, uh, zal die begeleiding ook uh, minder worden? Wethouder Richard Moti, waarom is dat, uh, dat jobcoachen uh, zo, zo belangrijk om dit probleem of deze uitdaging aan te gaan en, en, en werkt het? op de manier zoals het zou moeten werken volgens u? Ja, ik zou het zeker overigens geen probleem willen noemen, maar vooral een uitdaging. <laughs> mm. uh, maar je ziet inderdaad dat uh, ja, mensen met een beperking uh, met een rugzakje, zoals het ook wel eens wordt genoemd, uh, die moet je wel goed laten landen. Uh, en daar heb je gewoon in het begin als werkgever even wat ondersteuning bij nodig. En dat kan een jobcoach zijn uh, binnen het bedrijf, maar het kan ook een externe jobcoach zijn die vanuit de gemeente wordt geleverd. Mm -hmm. uh, maar dat is heel belangrijk uh, voor die eerste fase en wat we zien en uh, dat hebben we ook gezien bij werkgevers die hebben meegenomen met de honderd van Sander, is dat na verloop van tijd uh, zo'n jobcoach eigenlijk een beetje overbodig raakt. Um, omdat iemand gewoon op zijn plek komt te zitten, aan zelfvertrouwen en eigenwaarde wint. Uh, en we zien dat mensen dan groeien uh, en dan steeds minder een beroep hoeven te doen op een jobcoach. Maar in die beginfase is het echt cruciaal om ervoor te zorgen ja. dat uh, ja, mensen niet ongelukkig worden op de werkvloer. Uh, maar ook dat die werkgever niet ongelukkig wordt. Uh, en, en dat dat huwelijk, zeg maar, tussen die werknemer en die werkgever, gewoon goed gaat. Ja. Ja. Sanne, je hebt dat zien gebeuren ook, dat, dat, dat zo'n jobcoach... Uh, wat, wat is de magie? Die, of, of maak ik het daarmee te, te, te complex? Wat, wat, wat voegt zo iemand toe? Wat? Het belangrijkste is natuurlijk vertrouwen weer. Hè? Dat je aan, aan beide kanten eigenlijk vertrouwen geeft. Een jobcoach is eigenlijk de cement tussen de bakstenen. En die vertelt eigenlijk aan beide kanten van, joh, hoe gaan we het aanpakken? En je staat er niet alleen voor. Mm -hmm. Want als werkgever is het ook best wel spannend, hè? Okay, de jobcoach ga... is er ook voor die werkgever. Tuurlijk! Yes. Dat is dat samenwerken. dus het is het cement tussen, tussen beide partijen en, en uh, om dat heel smooth te laten lopen is het natuurlijk heel goed dat een jobcoach weet wat, wat zijn, uh, zijn, zijn cliënt weet, weet je wel? wat hij kan en, en de uitdaging en dat ook heel goed kan vertalen naar de werkgever van kijk eens, wat hij niet kan is dit en dit en dit en dit maar wat hij wel kan is dit en dit en dit en dit. heb je het zien gebeuren op, op, een, op, een, op een plek met een kandidaat, Tuurlijk. waarbij je dacht, nou ik moet het nog maar zien hoor, dat dit gaat lukken en nou. dat er iemand bij kwam en dat dat Sment nou, zo, zo, zo, zo fantastisch te tussensmeerde. Ja. Tuurlijk, ik heb voorbeeld we, we heel veel voorbeelden. Wat misschien een heel mooi voorbeeld is, is, uh, is een meisje die, uh, die uh, een hersen-, herseninfarct had gehad en dus thuis zat en op een gegeven moment zo depressief als een, als een deur was geworden, omdat ze gewoon ja, van midden in het leven staan, van een grote vriendengroep, opeens thuis zat, geen werk meer, bepaalde dingen niet meer kon en die ging eigenlijk, haar wereldje werd steeds kleiner en raakte in een isolement. Totdat Erasmus, C, er, Erasmus MC, een van de eerste partijen, ook die ja zei tegen de honderd Versander. Toen zei tegen, tegen dat meisje: van, kom, maar we gaan eens even kijken wat we met jou kunnen doen. Want juist in een ziekenhuis zou jij helemaal tot je recht kunnen komen. Nou ja, dat is vanaf met de jobcoach samen: van dit kan ze nog wel allemaal. Nou, dan gaan we hier gebruik van maken. En dan gaan we het zo invullen. En ook het vertrouwen geven aan de jobcoach: van je staat er niet alleen voor. ...ik help je met alles waar je, waar je behoefte aan hebt en ik ben dag en nacht bereikbaar voor je... Nou, ...dan gebeurt er opeens wat en dan gebeuren de mooiste dingen. Nou, die vrouw is nu een van de toppers van het ziekenhuis geworden. Dat vind ik een topvoorbeeld. We hebben een jongen gehad met, met ADD en een behoorlijke vorm van autisme... ...die, die heel druk is en, en, en die is bij de Albert Heijn uh, aan de slag gegaan. En daar hebben ze rekening gehouden met zijn autisme en met zijn beperking... En uiteindelijk is dat gewoon een van de trouwste, loyaalste en meest waardevolle medewerkers geworden die ze maar kunnen bedenken. En dan komt ook echt zo'n bedrijf, die kwam toen bij ons bij Freubel waar we het lanceerden. En die stond echt helemaal te vertellen, het is zo'n gouden gozer. En als die binnenkwam met holle ogen van... Geen zelfvertrouwen, geen zelfrespect. Eigenlijk een beetje helemaal teruggetrokken van, oh, ik ben eigenlijk meer een, een last voor de maatschappij dan dat ik de maatschappij iets breng. Naar nu opeens iemand die er staat, die het binkje is, die een pak heeft gekocht van zijn, van zijn salaris en daar helemaal staat, van, helemaal staat te shinen. Nou ja, dat, dat, dat kijk ik, ik nu nog kippenvel van. Ja. En zo hebben we niet één voorbeeld, hè. zo hebben we heel veel voorbeelden. We hebben er bijna 1200 nu, meer dan 1200 inmiddels aan de slag gekregen. Dus het gaat echt wel goed en, en toch liggen er nog steeds kansen om het nog beter te laten gaan. Ik denk eigenlijk ook wel dat je heel belangrijk hebt. Dat zo'n jobcoach is niet alleen voor die werknemer, maar ook voor die werkgever. Ja, precies. Dat is een heel erg belangrijk. Ja. En dat dat misschien nog een klein beetje ondergesteld is, eigenlijk wel. Dat die jobcoach voor die werkgever is. En ook die werkgever duidelijk maakt van wat zijn nou de nadelen, maar ook de voordelen van zo iemand in dienst nemen. Ja. Uh, en, uh, en wat die, die zo werkgever denkt, van, ja, onbekend is toch een beetje onbemind. En uh, dat we juist die achtergrond op een gegeven moment nog beter uitleggen, ook aan die werkgever, wat zijn er wat zijn nou allemaal de mogelijkheden. Wat zijn ook de, de, de ondersteuningen vanuit de gemeente hè, die we vooral kunnen geven ja. ook, en dergelijke. Maar klopt, hè, wat jij nu net zegt, hè, onbekend maakt onbemind. Dat gebeurt ook dus vaak. Ja. Er stond, zat een bedrijf die belde op na, na, na, onze, na onze meeting, na ons webinar. En ik dacht dat hij vergeten was te tekenen. We hebben altijd een tekenmoment met 100% hè. En ik dacht dat hij vergeten was te tekenen, dus ik nodigde hem bij me thuis uit. En ik kwam een installatiebedrijf en hij zei van ja, ik, ik, ik dacht er eigenlijk nooit over na. Ik zat altijd maar te denken van ja, dan haal ik ze uit Polen of uit Roemenië of uit Bulgarije. Maar ik kan natuurlijk hartstikke mooie jongens uit Rotterdam-Zuid een kans geven in mijn bedrijf. Ze hoeven niet opgeleid te zijn, ik geef ze de opleiding. Dan is iemand dus aangestoken door iemand of heeft iemand even aan het vuur gekregen. Ja, dan gebeuren er de mooiste dingen. Ja. We gaan het zo hebben over uh, hoe we dat vuur wat uh, kunnen, kunnen opstoken, dat enthousiasme. En, maar ook over de, de, de kansen of de uitdagingen die er, die er nog liggen. Kijk uit, het is een houten gebouw hè, met het opstoken van het vuur. Ja, we zitten ja, zetten een paar uiteen, ramen op uh, hier ja. zo meteen. Maar we gaan eerst even gaan kijken springen. naar uh, iemand die uh, werk zoekt. Uh, want ja. er zijn er natuurlijk ook nog genoeg. Uh, Annette zagen we net, die heeft een mooie plek gevonden. Maar uh, we gaan kijken naar Arne, die heel graag in IT wil uh, werken, en zijn jobcoach Ronald. Kijk mee. ik zoek een functie binnen de ICT. Ik ben Ronald en uh, ik ben de jobcoach van, uh, van Arna. Ja, uh, ICT is een heel groot uh, sector. Uh, en uh, ja, ik wil liever meer aan richting uh, hardware. En verder wil ik ook nog door met, sta met standaard ICT-dingen, dus helpdesk. Uh, mensen helpen eerste lijns hulp. Dus, hè, dat je ja. korte vragen ja. kan beantwoorden ja. en die gaan over de producten. Ja. Ja. Ik weet dat het een lastige vraag is, maar ja. wat zijn jouw kwaliteiten? Uh, mijn kwaliteiten zijn dat ik uh, vaak eerlijker ben en dat ik uh, heel erg doen best om precies te zijn. Dus, heel secuur, he. je komt yeah. altijd heel goed je afspraken na. Je, yeah. je vindt ook belangrijk dat andere mensen yeah. zich aan afspraken houden, dat yeah. bedoel je. Ja. En verder, uh, uh, verder ben ik multicultureel wegens dat ik uh, een half uh, Japaner en een half Nederlander ben. Je spreekt ook meerdere talen? Ja, yeah. Japans, uh, Nederlands en Engels. Mm. Oké. Okay. Mm. Uh, wat heb je nog meer voor goede kwaliteit? Uh, ik ben heel erg nauwkeurig uh, en ik ben ja, heel erg betrouwbaar, uh, vol, uh, volgens mijn vrienden. Zijn er nog zaken waar, we, waar een werkgever rekening mee moet houden? Uh, bij werk uh, heb ik heel vaak meer tijd nodig dan uh, iedereen. Uh, het is vaak gebeurd bij mij dat ik uh, nou ja, alles niet op tijd kan uh, halen, want ik, ik werk op, heel, uh, op nauwkeurigheid, op detail en doordat kost heel wat tijd, ook al hoeft het niet. Ik hoop dat u een leuke baan heeft voor mij. Ik wil graag aan het werk. Dat was het verhaal en de oproep ook van Arne, die heel graag een IT aan de slag wil. Uh, voor u ook een vraag, ziet u een plek? En dan gooi je er even een polvraag uit voor iemand zoals Arne in uw organisatie. Stem even mee en dan kunnen we de temperatuur van het water een beetje peilen. Richard Moti, ik zag, ik zag een glimlach, sorry ik ben je gaan zeggen, ik hoop niet dat je dat erg vindt. Ik zag een glimlach toen je, toen je naar het verhaal van Arne keek. Wat was dat? Nou, volgens mij, wat ik zo mooi vind aan dit interview is dat er vooral de nadruk wordt gericht op wat iemand wel kan. He, dat, ik geloof ook echt oprecht dat iedereen het talent heeft, mm -hmm. uh, alleen je moet soms dat talent ontdekken bij iemand en als je dat talent ontdekt en op de juiste manier gebruikt, dan zie je altijd hele waardevolle uh, medewerkers. Uh, ik was een keer op werkbezoek bij een bedrijf, uh, een staalfabrikant, die maakt van stalen platen, maakt ze allemaal uh, meubilair. Uh, en die had dus ook iemand met een uh, bepaalde vorm van autisme in dienst, die uh, voor hem de ontwerpen deed om de... de de metaalplaten zeg maar, de stukken uit te snijden, zodat er zo min mogelijk restmateriaal over was, want dat is allemaal verlies. En had hij dus iemand voor in dienst genomen, die werd lichte autisme, omdat hij dus daar super goed in was en, en zich driedubbel terugbetaalde, want hij, hij kende niemand anders die dat kan. Ik kon daar geen machine voor bedenken, moest echt mensenwerk, maar die jongen was daar heel goed in. Het enige wat die jongen nodig had, was dat hij in een rustige werkplek zat met heel weinig prikkels mm -hmm. en niet te snel zou worden afgeleid. Nou, dat heeft hij geregeld. En uiteindelijk echt een fantastische werknemer. Uh, en wat ik mooi vind van dat voorbeeld is dat je dus, als je iemand eens in zijn kracht zet, hè, dat zeggen we altijd wel eens, iemand zijn talenten aanspreekt, dan zie je wat voor win-win situaties je kunt creëren. En ik moest lachen toen ik Arne uh, net zag. Die is ik ben heel precies, heel detailistisch, perfectionistisch. En ik vind ja, dat bij een aantal uh, vakken is dat echt nodig. Nou, daar mag je geen fouten maken. Ja. Oh, als je in het ziekenhuis werkt, nou ja. willen we niet dat er fouten worden gemaakt. Je zou willen, je zou willen dat de gemiddelde uh, normale uh, sollicitatieprocedure zo eerlijk verliep. Hè? Waar, ja. waar ben je goed in, waar ben je niet goed in? Uh, ja. Ik denk dat er veel plekken zijn waarop dat minder duidelijk uh, expliciet wordt ja. gemaakt. Is, is het in die zin, ik, dat, dat denk ik de hele tijd, ook als ik het verhaal van Arnie hier hoor en zie. Denk ik, het, het is eigenlijk niet anders dan een normale bemiddeling in een arbeidsproces, nee. Uh, toch? Nee, nou ja, wat ik al zei, joh, dit, uh, wat kun je goed, wat een, kun je niet goed, ja, en een, hoe brengen we dat ja, een beetje in de praktijk? Ja, weet je, uiteindelijk is een uh, matchmaken echt wel gewoon een vak apart, en dat is ook hierop. Dus het is uh, vooral kijken. Um, Joh, wat is vanuit analyse, wat kan je maken? Hè? En die groep hele mooie voorbeelden vanuit het Erasmus, wat jij ook zei, en natuurlijk bij Kamer Verkoophandel. Om dan ook te zien, kan je dat doen met ook bijvoorbeeld onder bijscholing? Weet je, dat kan ook. Hè? Want er zijn ook kandidaten die hebben een fysieke beperking, kunnen misschien wat minder uren werken. Maar weet je, we hebben gewoon heel veel HBO's ook aan te uh, werken. Zo. Dus het is natuurlijk een hele diverse uh, groep. Um, ja, of waar kan je werk aanpassen of uh, misschien het werk voor de eigen medewerker nu aantrekkelijker maken door een paar taken eraf te halen die ze niet zo leuk vinden. Waar je iemand op aan kan nemen die dat juist heel gaaf vindt en daar heel blij mee is. Dus ik er zijn natuurlijk allerlei manieren te bedenken hoe je dit kan doen en oplossen. Ja. Eigen, eigenlijk lopende de gesprekken op een gegeven moment kwam bij mij de gedachte op, als je iemand zo zorgvuldig op een gegeven moment aanneemt, hè, in die zorgvuldigheid die eh, jij ook al noemde. Hè, met, dan weet je eigenlijk zeker op een gegeven moment dat iemand slaagt in een job. Veel beter dan dat je op een gegeven moment iemand aanneemt waar je na twee maanden aan vastzit. En dat je denkt van goh, laten we hopen op een gegeven moment dat hij zijn werk wel doet. Maar Eigenlijk is dat, dit een nog een veel betere manier van mensen aannemen en begeleiden ja. eigenlijk. Dus als, als jullie dit nou allemaal ja. zo belangrijk ja. vinden hè? met elkaar en, uh, en, en ook uh, in de, in de, van de mensen die kijken zegt uh, 94% ik zou iemand een plek geven. Uh, geen twijfel mogelijk. Um, toch de constatering dat er nog wat werk aan de winkel is. Uh, wat, wat, wat, wat moet er gebeuren? En wat is er nodig om dit, uh, dat tempo wat op te voeren, Richard Motin. Ik noemde net aan het begin al die wetbanenafspraak. En, en, en, dat is een afspraak tussen werkgevers en, en werknemers op landelijk niveau samen met de regering. Om ook mensen met een beperking een kans te geven op de arbeidsmarkt. Um, en In die wet is ook opgenomen dat als partijen daar niet aan voldoen, uh, er ook eventuele uh, uh, sancties zouden kunnen worden opgelegd. Boetes. Zoals dat heet. Uh, wat je helaas nog wel ziet is dat werkgevers die uh, eenmaal begonnen zijn, die zijn heel snel heel positief en enthousiast. Maar we zien nog steeds toch te veel werkgevers met koud watervrees. Um, um, en uh, het is denk ik goed met dat we dit soort webinars houden om ook hun te informeren dat die koud watervrees onterecht is. Mm -hmm. Want ik kom nog steeds helaas te veel uh, bijvoorbeeld architectenbureaus tegen die dan zeggen, ja we hebben alleen maar uh, HBO en academici in dienst. Dus wij kunnen die wetbanenafspraak niet invullen. Uh, uh, uh, en dat is niet waar, uh, ze kunnen het eigenlijk degelijk invullen. We hebben ook heel veel voorbeelden, ook bij de honderd van Sander, uh, van bedrijven die uh, alleen maar hoger opgeleide mensen in dienst hadden en toch in het kader van uh, de campagne mm -hmm. iemand met een beperking in dienst hebben, heeft genomen. Want ook daar kun je aan jobcarving doen en uh, al dan jobcreation als het zelfs nodig is. En ik denk dat we die slag nog echt moeten maken in onze regio. Dus ik zie dat er heel veel werkgevers zijn die heel welwillend zijn en daar gaat het gelukkig het goede kant mee op. Ik zie ook dat hè, een organisatie als MKB Rotterdam-Rijnmond enorm helpt daarin om werkgevers uh, te informeren en over de streep te trekken. Maar tegelijkertijd zie ik nog steeds ook te veel werkgevers die, die we nog niet uh, met het... Uh, daar ja. hebben we bereikt Jolanda daar nog uh, echt de uitdaging ja, wat we ook zien weet je uh, daar hadden we natuurlijk natuurlijk in het begin ook over uh, weet je, We je kwam de coronacrisis uh, uit en we zien een enorme krapte ook ontstaan dus het is um, denk ik uh, niet eens ben je vanuit luxe, het is denk ik ook echt wel nodig wil je alle bedrijfsvoeringen door kunnen laten gaan, dat je op een andere manier kijkt naar het inrichten van ja, werk. Ja, ja. En dus nee, maar die noodzak is op... evident. Hè? En dat, de, de, de, voor een deel is dat vuur er al bij die, bij die ondernemers en die werkgevers, maar voor een deel is er misschien wat koudwatervrees wat, uh, wat weggenomen. Ja. zou kunnen worden door, door te informeren of te inspireren. Uh, Communicatie. Of nou nu vandaag doen we op een andere manier. Uh, wat is het appel aan, aan de andere betrokken partijen? Dan kijk ik even naar jullie of naar Sander. Van wat, wat, wat, als het nou gaat om uh, WSP of om het UWV of om de gemeente Rotterdam. Wat, wat, wat is er nodig om dit, dit proces te versnellen? Uh, ik denk dat het belangrijkste is op een gegeven moment de samenwerking die we moeten doen. Hè. Dat is, uh, de, ik denk dat dat de crux is van ook een beetje het succes wat we wel in Rotterdam hebben ten opzichte van andere gedeeltes in Nederland. Uh, we moeten het vooral samen doen. Uh, ik denk dat we echt de boer op moeten om uh, uh, uh, zeg maar die, die achterband te bereiken. Dus we moeten echt naar die ondernemers toe. Uh, die ondernemers hebben het, uh, vooral het MKB, hè, want we roepen wel goh, de economie weer op, en het is allemaal fantastisch. Maar die gemiddelde MKB heeft het nog hartstikke moeilijk. Want yeah, die heeft yeah. zijn pensioen opgegeten, zijn huis opgegeten en uh, van, zijn, van zijn oma geleend. Uh, en die moet eerst weer een beetje opkrabbelen op een gegeven moment. Dus die heeft ook nog wel andere problemen. Maar we moeten vooral uh, de boer op, we moeten hem vooral op een gegeven moment. En hij heeft ook die mensen keihard nodig. Nou. En als we uh, uiteindelijk ook hebben die communicatie goed met elkaar doen, die koudwatervrees weghalen, mm -hmm. onbekend maken, onbemind weghalen, uh, ja, het is een lange weg gegaan, maar we moeten het vooral vertellen, vooral communiceren, communiceren, communiceren. Ja, en toch, uh, even plaatsen, ik word toch ook wel heel erg vaak van die ondernemers willen wel, uh, alleen het is dan toch heel erg moeilijk om, te, uh, of dan komt er privacy om die kandidaten te vinden. Is dit nou, Sander, uh, euh, jij bent op een bepaalde manier, jij, jij dartelt een beetje rond met, jou, met, jou, met jouw ambitie, jouw drive om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Maar je bent ook niet gebonden door, door, door een instituut of zo waar je aan vasthangt. Uh, heb je er vertrouwen in dat dit vanuit die instituten, zoals het UWV, gemeente Rotterdam, WSP, Goed te organiseren is? Of heb je iemand nodig zoals jij, die in een, ik geloof in een Fiatje, uh, met de skyline van de stad, bijna als een soort breekijzer uh, rondrijdt en, en, en de deuren opent om, om hier echt veranderingen te maken? Nou, af en toe is dat wel goed, denk ik. Ik denk, daar hebben wij het ook al een paar keer over gehad. Af en toe is het best goed om een deur open te trappen bij een, uh, bij een werkgever, waar tot nu toe de deur dicht was. Ja, maar die werkgever zeg maar, hebben heb die, heb die heb je... het al veel over gehad. En die had jij binnen time allemaal enthousiast. Hè? Nog even over die vindbaarheid van die kandidaten. Want wat moet er dan aan die, aan die, aan die, aan, aan die kant van het verhaal? Bij wie moet er de, de deur nog misschien een beetje ingetrapt worden? Nou, ik denk dat we wel eens uh, nog beter mogen gaan kijken van wie hebben we nou eigenlijk allemaal, uh, wie hebben we eigenlijk allemaal binnen ons dossier zitten. Wie zitten allemaal in de kaartenbak? En laten we ze nog beter kijken van wat ze kunnen mm -hmm. en waar hun talenten liggen. En laten we dat eens eventjes gaan kijken bij welk bedrijf we dat kunnen plaatsen. Dus inderdaad, dat komt heel veel op wat Piet ook zegt, de samenwerking. Dat je samen de handen ineens slaat van werkgever... WXP Rijnmond, jullie allemaal hebben we, onze, hebben we ons stukje. Als we dat bijdragen, dan krijg je dus heel veel mensen aan het werk. Daar ben ik van overtuigd. Omdat de werkgevers willen, ze moeten ook inderdaad, dat heb je net terechtgezegd. En ik denk dat als we ook eens even kijken, nog meer kijken naar van wat mensen kunnen. Dat we ook vanuit de, vanuit de instanties, dat we steeds meer, uh, steeds meer mensen kunnen gaan plaatsen. Omdat de bereidwilligheid is er zo enorm. Mensen raken zo enorm begeisterd door, door succesverhalen dat mensen echt wel echt heel graag willen. En van beide kanten is dat. Dus ja, ik heb laatst heb ik een, een bijeenkomst gehad met mensen die dan eh, in zo'n bestand zitten... die al heel lang werkloos zijn en eigenlijk al heel lang geen werk kunnen vinden. En waarvan ik had verwacht dat ze echt wel murf waren. Mm -hmm. Nou jongen, een hele rij met allemaal mensen die wilden praten. Dus Het feit dat ze er waren zegt al genoeg. Ze willen aan de slag. Ze kunnen ook aan de slag. Ze vertelden mij allemaal stuk voor stuk hun beperking, waar ze tegen aanlopen vanuit hunzelf, en uiteindelijk. Ga je en toch was kijken, het nog niet kunnen we, Tot op dat wat moment. Wat, wat, en wat, en wat is het nou waardoor er ergens nog zand in de motor zat, dat die mensen niet aan een baan geholpen waren? Nou, dat kan van twee kanten zijn. Nou, zal ik eens een voorbeeld geven waar het bijvoorbeeld misgaat? Nou, er was bijvoorbeeld een oorlogsveteraan, die kwam uit Afghanistan. Dat heeft alles meegemaakt. Had zijn beste vriend als die verloren op een bermbom. Hij zei tegen mij, ze zetten me op een baan van, van negen tot vijf, 5 dagen per week. Ik kan het nog niet, Sander. Mijn hoofd is er nog niet geschikt voor om vijf dagen per week ineens, dan, dan, dan, dan wordt het me te veel. Dan komen de muren op me af. Ik zei, wat zou je dan willen? Zou je bijvoorbeeld willen beginnen met twee halve dagen? Hij zegt van dat zou ik echt fantastisch vinden als ik zou beginnen met twee halve en dan wil ik het heel graag. Maar die ruimte was hem tot dat, tot dat tot moment nog niet geweest. Nee, en dan raak je daarmee in Hoe gesprek. Komt dat, en dan komen we met elkaar, nou misschien ook omdat uh, nou ja, sowieso met, met de crisis was natuurlijk, uh, hè, voor de crisis liep was Rotterdam echt voorop. Ging het waanzinnig goed, daar hebben we het vaak ook over gehad. Ja. En, en door de crisis hebben we daar hebben we natuurlijk echt wel een tikkie gehad, maar ik denk dat we nu weer geregroepeerd uh, zijn en kunnen zeggen van wie hebben we in huis, wat zijn de kwaliteiten, welke bedrijven kunnen we daar bedenken en welke bedrijven bieden zich aan en hoe. Die match moeten we meer gas opgeven en ik ben ervan overtuigd dat als we daar gas op geven, dat we ook echt heel veel kunnen bereiken. Want Rotterdam is wel een stad die voorop loopt als het gaat om dit soort dingen en ook elkaar de waarheid vertellen. Want er zijn heel veel provincies... Ook elkaar de waarheid vertellen? Ja. Wat ja. Heb, wat, Jolanda, wat heb jij nodig om het nog beter te doen vanuit Randstad en Tempo -team? Uh, ja, uiteindelijk toch wel wat jij zegt, het ontsluiten van die werkgever, uh, ja dat en meer kandidaten. ja Meer nee. kandidaten worden ja. vragen in de chat, denk eens aan ja. contact met praktijkscholen. Veel leerlingen van deze ja. scholen krijgen hun ja. doelgroepverklaringen ja, daarom... staan te ja. springen ja. om een baan. Nee, maar dat is ja. wel een hele bekende groep, ook voor ons okay. inderdaad. Ja. Ja ja Worden lang gewerkt? Uh, in ja, nou, in die zin, uh, uh, ja, die contacten hebben we. we. zien ook wel dat zeg maar, het ontsluiten dan toch weer naar werk en daar een passende plek voor vinden. Want ik, dat voorbeeld wat jij zegt joh, vanuit zo'n veteraan. Uh, je ziet alleen wel, het is voor een werkgever ook best heel ingewikkeld om dan die twee keer twee uur zeg maar, te bieden. Mm -hmm. Dus wat kan je dan, hoe kan je dan die werkgever weer goed helpen in... Nou, hoe, hoe maak je dat groter? Flexibele dat voor, regelingen. Ja, dat nou, flexibele regeling. We, ja. we zitten ja. vaak te veel in een stramien. Ja. Dus we moeten, dus. Hè, dit is de regel... Ja. Ja, we hebben net in allerlei maatregelen, hè? de menselijke mate, maar ook ja. hier weer flexibele regelingen. Ja. Laten we het maar om echt maatwerk proberen te leveren. Dat kost heel veel energie en ja. tijd ja. en geld, laten ja. we dat ook wel vooropstellen. Maar toch denk Uitom. ik dat dat de weg is. Ja. Ja. Nou, gelukkig zijn daar een aantal regelingen voor opgetuigd. Onder andere met betrekking tot subsidie of uh, uh, uh, uh, gewoon uh, het makkelijker maken. Laten we even luisteren naar het verhaal van twee participatieadviseurs over de beschikbare regeling. Carolien Bekman, participatieadviseur bij het werkgeversservice.rijmond. En ik ben Maya Thalen, directe collega van Carolien. En onze rol is dat we werkgevers adviseren in het proces om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, um, ondersteunen, adviseren en alles wat erbij komt kijken. Waar krijg je als werkgever mee te maken als je iemand in dienst neemt? Je kan bijvoorbeeld mee te maken krijgen dat iemand het werktempo niet aan uh, kan. Of je kan te maken krijgen met een hoge verzuim of bijvoorbeeld werkplekaanpassingen. Vanuit het werkgeverservicepunt compenseren we de loonkosten. Bij verzuim bieden we de no-risk polis en wanneer er een werkplek aanpassing nodig is, bieden we erbij ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een speciaal beeldscherm voor een slechtziend iemand. Hoe weet je als bedrijf nou dat je de juiste persoon op de juiste plek hebt aangenomen? Het is altijd een risico om op basis van één gesprek iemand een dienstverband aan te bieden. We proberen dat risico zo klein mogelijk te maken door niet alleen een sollicitatiegesprek, maar ook een maand proefplaatsing aan te bieden. Daarin bekijk je in deze maand of diegene op zijn plek zit, of die het goed doet, of die het kan. En dan pas aan het einde van de proefplaatsing bied je hem een dienstverband aan. U kunt met ons in contact komen aan de hand van een factsheet die na de webinar naar u zal worden gemaild. Daarop staan alle contactgegevens van de partners die hieraan meewerken. En op die manier kunt u met ons in contact komen voor vrijblijvend advies op maat. Thank you. Er zijn een aantal van de beschikbare regelingen en subsidies die beschikbaar zijn. Maar er zijn natuurlijk veel meer. U krijgt een factsheet toegestuurd als u hebt deelgenomen aan het webinar. En via het portaal waar u nu kijkt, komt die ook vrij. Uh, we kunnen uh, ja, hier nog, denk ik, nog wel even over doorpraten, heren en dames zeg ik. Maar uh, dat gaan we niet doen, want we zitten aan de tijd. Dus. Uh, uh, ja, de, hoe, hoe vat je zoiets samen? Ja, gelukkig hoeven wij dat niet te doen, hoef ik dat niet te doen. Maar hebben we iemand beschikbaar gevonden die dat doet? Onze huisdichter en uh, notulist van dienst, snel dichteres, begeleid door Maarten Ebbers, Dominique Engers. Geef een groot applaus. Nou, daar gaat hij dan, dames en heren, thuis en in de studio. De langste file van het jaar, maar jullie allemaal stonden daar niet in, want dit webinar was digitaal. Een studio met gasten, er waren planten neergezet en jullie mochten meepraten, dat kon via de chat. We waren in meer dan goede handen bij onze dagvoorzitter Geert, zo strak als zijn bordeauxrood maatpak werd gepresenteerd. Meer vacatures dan werkzoekenden, dat leek mooi voor elkaar. Maar, zei Geert zeer serieus, er was een grote maar. Een live poll wie u was, Geert was benieuwd wie jullie waren. En toen Sander de Kramer die een en ander wou verklaren over schapen met drie poten, want die had je overal zat. En een winkeldief die een nieuwe kans gekregen had. Hoe hielp je mensen stappen verder die nog niet 100% inzetbaar zijn? Wethouder Motis schoof aan tafel precies op tijd en dat was fijn. Maar we liepen achter en er moest een tandje bij. Dat was het eerste wat er te laat gekomen wethouder ons zei. Pieter van Klaveren, hij maakte ons onmiddellijk duidelijk dat iedereen moest meedoen omdat hij iedereen nodig had. De honderd van Sander, de filosofie achter zijn idee. Helpt mensen zichzelf te helpen, alle mensen, ook dieven, tellen mee. Met een verkoudheid toch gaan werken, Jolanda wilde kwijt. Dat is misschien geen heel goed voorbeeld net na coronatijd. Toen het filmpje van Annette dat was ondertiteld vond ik ziek. Zij vertelde over werkplezier en mondkapjeslogistiek. Giorgio lichtte toe hoe het gegaan was met Annette, over foute aannames werd door hem uiteengezet. Jobcarving, wat was dat? Giorgio begon te praten. Het kwam erop neer bij sommige werk bepaalde taken weg te laten. Yolanda sprak niet van gedoe, maar liever van bevlogenheid. Ze had bewondering voor Giorgio, wou zij onomwonden kwijt. Het vinden van goede mensen, wat belemmerde de vindbaarheid? De kaartenbak werd gecensureerd, wou de wethouder hier kwijt. Ja, want of iemand een beperking had, dat stond er op de kaart niet bij. En dat was best een beperking, zo constateerden wij. Met z'n allen aan communicatie werken, meldde Pieter toen. Giorgio vertelde wat je als organisatie zelf allemaal zoal kon doen. De uitslag van de pol die schoot ineens in mijn gedachten, wie jullie allemaal waren daar zat ik nog altijd op te wachten, tijd voor een tweede filmpje met geluid dat moeizaam ging en niet zoals bij Annette der filmpje lekkere ondertiteling. De meerwaarde van een jobcoach, daar bleek het over te gaan. Jobcoaching was maatwerk, gaf Lara haperend te verstaan. Het cement tussen de bakstenen, zei Sander met luide stem. En het groeiend zelfvertrouwen van werknemers, dat ontroerde hem. Jongens uit Rotterdam-Zuid, zei Sander vurig onverholen. Die verdienen ook een kans en werken net zo hard als Polen. Arne en zijn jobcoach toen in filmpje nummer drie. Een gedreven duo vervulde mij met sympathie. Arne was heel zorgvuldig, dus het leek mij logisch dat hij, wanneer hij werkte, daar meer tijd voor nodig had. Een open sollicitatie, mensen ik heb al een gitarist, maar als ik ooit zonder zit, dan engageer ik Arne beslist. Naast mij staat trouwens Maarten, die mij kundig begeleidt. U kijkt hier naar de vlees geworden inclusiviteit. Ook ooit was hij een winkeldief, maar vingervlug, dat was hij niet. Ik werk nu tien jaar met hem samen. Hij speelt altijd hetzelfde lied. Maarten Ebbers, dames en heren. Een match maken is een vak apart, zei Yolanda Tieleman. Maar wanneer het lukt, dan plukt daar iedereen de vruchten van. Zorgvuldigheid bij jobmatching, verklaarde Pieter luid. Leidt altijd tot resultaat en dat betaalt zich altijd uit. Toen ging het nog over koudwatervrees waar Moti niets mee had. Jobcarving, jobcreating, hij zag mogelijkheden zat. Samenwerking meldde Pieter, die was cruciaal. Communiceren en deuren intrappen leek de moraal van het verhaal. Een veteraan die een bermbom had zien ontploffen op twee meter naast zijn lijf. Ja, die was nog niet dadelijk opgewassen tegen een baan van negen tot vijf. Een duidelijk verhaal hadden wij hier allemaal in de gaten. Het ging over de menselijke maat en Jolanda wou meer kandidaten. Ik dacht ineens aan Arne, dring er hier nog graag op aan. Als er iemand een vacature heeft, geef die knul gewoon een baan. Job carving, job creating, gun hem een plekje in de race. Weg met de vooroordelen en de koudwatervrees. We naderen de klok van vier, ik realiseerde mij alras dat zo'n snel dicht schrijven ook vandaag weer maatwerk was. Dat leverde ik hopelijk, echt geen woord heb ik gemist en het cement tussen de stenen dat kwam van mijn gitarist. In een allerlaatste filmpje twee jonge dames in gesprek over werkgeversregelingen de juiste persoon op de juiste plek. Dat bleek altijd een risico dat toch moest worden genomen en dat bijvoorbeeld door een proefplaatsing soms kon worden voorkomen. Geert noemde nog de factsheet en hij kondigde ons aan. Ik schreef de samenvatting en die klus is haast gedaan. Ongemerkt is het inmiddels haast een uurtje later. U wilt vast een borrel en alle planten willen water. Een schaap met zeven poten, zo voelde ik mij deze dag. Maar elke dag ben ik weer blij als ik uitwerken mag. Jobcarving, ik deed het ook. Ik maakte korte metten en schrapte uit dit lange vers minstens 40 coupletten. De moraal. Het was mij een genoegen en ik heb weer veel geleerd. Voor een laatste slotakkoord geef ik u dadelijk terug aan Geert. Was ik de juiste persoon op de juiste plek? Ik heb echt geen idee. Maar we zaten hier gezellig. En we zaten hier oké. Okay. Dominique Engers, absoluut de juiste persoon op de juiste plek. Dankjewel. Uh, mocht u, dames en heren, uh, meer informatie willen over jobcarving, jobcreating, of zoals iemand in de chat net nog even noemde, het begeleidingspaspoort. Uh, check de fact sheet met daarin ook de contactgegevens van de betrokkenen namens alle organisaties. Hier ook. En ik wil ze zeer danken. Richard Moti, Pieter Klaveren, Giorgio Muller, Sander de Kramer en Jolanda Tieleman. Mijn naam is Geert Maarsen. Veel dank voor het kijken, de betrokkenheid en het meedoen in de chat. En tot een volgende keer. Dag.